Goedemiddag, mijn naam is Remco Metselaar en ik wil u graag een hele leuke woning laten zien. Gelegen in het Hendricksveld. U ziet al één uniek selling point. Een mooi grasveldje aan de achterkant met speelveldje. Gelegen in een groene wijk. Maar ook het huis is bewonderenswaardig Tot in de puntjes verzorgd. Ruim met een heerlijke tuin. Lekkere beschutte tuin. Dus kom gerust langs bij HVMS of bel ons op 0251 655 086. En maak een afspraak.